After Effects is het programma bij uitstek om Motion Graphics te maken. De mogelijkheden zijn eindeloos. Dit maakt dat er heel wat te leren valt over After Effects. In deze tweedaagse Advanced opleiding gaan we dan ook dieper in op de Graph Editor om onze animaties meer eigenheid te geven en gaan we onder meer aan de slag met 3D-layers en motion tracking. Deze opleiding is de ideale opstap na onze After Effects Basic opleiding of voor motion designers die hun animaties naar een volgend niveau willen brengen.